De Lijze presenteert Superplus. Heel wat voordelen om je te helpen beter te eten en minder te betalen. Nieuw bij Superplus. Dankzij je punten een goed doel of vereniging steunen. Hoe begin je? Druk op punten in je MyDeLijze-app. Kies onder ruil je punten in voor goed doel. Daarna kies je rechtstreeks voor een goed doel of je favoriete vereniging. Wil je een vereniging in je buurt steunen? Druk dan op troeper en ontdek het aanbod van verenigingen. Je kan op twee manieren zoeken naar verenigingen. Op postcode of op naam. Vergeet niet om minimum drie cijfers of letters in te geven, zodat er voorstellen worden weergegeven. Heb je je vereniging geselecteerd? Kies dan hoeveel punten je wil inruilen voor een schenking. Je kan aanduiden dat Trooper je persoonlijke gegevens mag delen met de vereniging. Zo weet de vereniging dat je hen gesteund hebt. Druk op Doneer en hopla, je vereniging krijgt een extra financieel duwtje in de rug. Zo weet je hoe je je superpluspunten super nuttig kan inzetten voor een vereniging of een goed doel. Goed bezig!